De Heer, onze God, heeft bij de Horeb tegen ons gezegd, Jullie zijn nu lang genoeg bij deze berg gebleven. De Israëlieten dwaalden veertig jaar rond in de woestijn, wat eigenlijk een elfdaagse reis zou zijn geweest. Waarom? Terwijl ik eens over deze situatie nadacht, zei de Heer tegen mij, de Israëlieten konden niet verder gaan omdat ze een woestijnmentaliteit hadden. Ze hadden geen positieve visie voor hun leven, geen dromen. Ze moesten die mentaliteit loslaten en op God vertrouwen. We moeten de Israëlieten echt niet met verbazing bekijken, want de meesten van ons doen hetzelfde wat zij deden. Wij blijven om dezelfde bergen rondjes lopen in plaats van vooruitgang te boeken. Het kost ons jaren om overwinning te behalen over iets wat snel had kunnen worden afgehandeld. We hebben een nieuwe mentaliteit nodig. We moeten beginnen te geloven dat Gods woord de waarheid is. Matthäus 19 vers 26 vertelt ons dat bij God alles mogelijk is. Het enige wat Hij nodig heeft, is ons geloof in Hem. Hij wil van ons dat wij geloven, dan zal Hij de rest doen. De Heer zegt vandaag hetzelfde tegen jou en mij, wat Hij ook aan de kinderen van Israël zei. Jullie zijn nu lang genoeg bij deze berg gebleven. Nu is het tijd voor ons om verder te trekken. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik heb genoeg tijd besteed in mijn leven aan het rondjes te lopen om dezelfde oude bergen heen. Met U weet ik dat ik verder kan trekken. Dus ik geloof in U en laat mijn woestijnmentaliteit los. Amen. Bedankt voor het luisteren.